Hartelijk welkom bij de webinar uh, Warmte en Collectieve warmtenetten. Uh, van is Remea, ben ik Gosse Visser en hij is Robert Duinstee. We uh, willen u vader welkom heten en uh, willen u gaan meenemen in de wereld van collectieve systemen en verwarmingsnetten. Hier zien we een uh, installatie die uh, nog niet zo heel erg vaak wordt toegepast, maar in de toekomst zeker om tot de mogelijkheden behoort. Waarbij we uh, een aantal opwekkers van Renea hebben, een waterstofquinta, een, een acacella en we zien een, uh, een luchtwaterwarmtepomp die als backup gaat gelden voor het stadsverwarmingsnet. Waarbij de distributie in de woningheden uh, gebeurt door uh, een uh, rema box dus de, deze situatie zal in de toekomst zeker vaker voorkomen. Uh, waarbij we alle. Robert? Ja, de, wat, we, wat we zien, wat we straks gaan combineren, is dus de collectieve warmtebron die in het gebouw de warmte opwekt. Die, gaat de, die kan de warmte overnemen daar waar het noge, no, of nodig is van de stadsverwarming unit. Dus je kunt het beide kanten op verwarmen, je kunt je pand warm houden door je eigen collectieve bron die als een soort backup dient. En we komen straks ook nog bij mogelijkheden waar we andersom de energie kunnen gebruiken van collectief ten boe van stadsverwarming. En alles is natuurlijk bemeterd aan beide kanten van de opwekking en aan beide kanten van de afgifte. Ja. Ja, hier ziet u een, uh, een voorbeeld van een uh, meergezinswoning. Eigenlijk hetzelfde plaatje van zojuist. Echter dan niet op een warmtenet aangesloten. U ziet wel uh, de collectieve warmtebron weer. In dit geval die waterstofquinta. U ziet daar een warmteopslagtank voor de verwarming. En u ziet een tank voor tapwatervoorziening. Die uh, verwarmd wordt centraal voor de woning. U ziet een afgiftezet uh, op de eerste verdieping. Uh, op links. Een stukje isolatie bij de panden gaat een belangrijke rol spelen natuurlijk, maar ook de e-twist, de centrale ruimte ruimteunit uh, zeg maar, waarmee de temperatuur geregeld kan worden. En die ook uh, zoals u op rechts ziet met e-service op een smart manier uh, de systemen aan gaat sturen, de installateur gaat uh, bedienen, gaat helpen en die ons ook gaat helpen aan, uh, aan informatie over de producten en het welzijn van de producten. En op het, op het dak van, van het pand ziet u nog uh, solar liggen en fotovoltaïek, zowel stroom als warmte. En eventueel een uh, warmtepomp die op het dak zou kunnen staan, maar ook naast het pand kan staan. Natuurlijk het wordt alles bemeterd waarbij je dus uh, per, uh, uh, zeer kostenefficiënt kunt sturen in de opwekking, maar ook in de afgifte. Ja, hier uh, uh, ziet u een, uh, een warmtenet. Uh, als u op links uh, kijkt, dan ziet u daar primair net uh, wat een vuilverbranding kan zijn of energiecentrale, bijvoorbeeld, met een uh, piek-backup bron. Die piek-backup hier getekend, is uh, geothermie. U ziet uh, in het midden uh, uh, de seizoenswarmteopslagmogelijkheid, uh, en gossen daar net naast. Wat zien we daar net erboven. boven? Daar komt een uh, kassen, kassencomplexje in tevoorschijn. Uh. En voorzien van in dit plaatje dan toevallig een stukje veldverwarming. Wat bijvoorbeeld in uh, de Eredivisie, Eredivisie voetbal al zeer gebruikelijk is. Maar ook telen in volle grond kun je met warmte net iets eerder opstarten. Daarna gaan we rechtsbovenin uh, naar het collectieve systeem zoals we juist gezien hebben. Eventueel met een backup. Waardoor je de wijkverwarming die linksbovenin uh, gesitueerd is. Uh, bij het uitval van uh, enige hoofdbron nog kunt weer kunt oppakken of op kosten gestuurd kunt uh, gaan uh, regelen. Ja. Hierboven zien we dan het aantal uh, aangesloten waternetten op dit moment, of 2020, voor 4.500 uh, woningen. Gezamenlijk goed voor 29,7 uh, petajoule. En hoeveel is dat dan precies? Robert? Dat is heel veel, uh, kosten. dat is heel veel. En ja. we verwachten dat ze de levensduur ongeveer 30 tot 40 jaar zal zijn. Ja, hier gaan we naar een uh, plaatje uh, restwarmte. Voor een deel uh, zien we daar weer dezelfde bronnen uh, verschijnen. We zien uh, helemaal bovenin de fabriek met de uh, industrie warmtesurplus. Uh, we zien de afvalverbranding met zijn restwarmte. Uh, elektriciteitscentrales met restwarmte. We zien in het midden een datacentrum die op laag temperatuur uh, verwarming uh, kan leveren. En we zien een uh, supermarkt op links uh, van het midden. Uh, en uh, daar is ook een case-studie over, gossen. Ja, op dit moment uh, zijn we daarmee bezig in een case-studie in, uh, in Scandinavië. Waarbij een supermarkt, uh, uh, de koeling van een supermarkt wordt gebruikt voor als verwarming voor de appartementen naar boven. Door het uh, omzetten van uh, de systemen. Dat, kan een, dat is een wisselwerking waardoor je het pand aan zich in balans houdt. Ja, wat we in de toekomst ook gaan zien, is dat, uh, dat warmtenetten en ook restwarmtenetten ook gebruik gaan maken van de zeer laag temperaturen, die we ook benoemden bij het datacentrum. En die restwarmte die kan eventueel middels, uh, uh, een van een warm, door middel van een warmtepomp verhoogd worden, zodat die goed bruikbaar is ook weer in, in uh, meerdere andere panden. Bij, een, uh, bij het uh, overstappen van uh, de collectieve netten naar, naar stadsverwarmingsnetten uh, hou je vaak de recirculatieleiding van je tapwater over. Dit hoef je niet te wijzigen, dus de ingreep in het pand wordt heel klein bij het gebruik van de aquacella. Deze oplaadboiler wordt, uh, kan toegepast worden rechtstreeks op de stadsverwarming met, uh, um, met behoud van je circulatieleiding. Ik heb het nog even schematisch weergegeven. Je komt met de stadsverwarming binnen. Je haalt ongeveer 5, tussen de 45 en 90 kilowatt uit. Dat stop je in, via een platenwisselaar in je tapwatersysteem, waardoor je recirculatie gewoon intact blijft. Natuurlijk kun je dit individueel gewoon bemeteren en heb je op die manier uh, alles weer op de juiste plek op de juiste tijd. Ja. Ja, hier hebben we een overzicht van de stooklijnen door de jaren heen. We zien helemaal op links in 1880 rond de 200 graden. Een bekend voorbeeld, dat voorbeeld is New York, waar stadsverwarming als een van de eerste plekken gebruikt werd. Je ziet hier het plaatje, zie je heel veel damp en dat betekent dat een van die hele oude leidingen uit 1880 het niet meer zo lekker doet is nog steeds een veel voorkomend plaatje in New York. En als we weer naar die stooklijnen gaan, dan zien we dat die in 1880 rond de 200 graden. In 1930 net boven de 100 graden. 1980 onder de 100 graden raakte. En dat we nu ergens uh, tussen de 90 en 50 graden uh, aan het verwarmen zijn. En daar komen we straks nog even op terug. Nou, hoe ga je dat dan doen met je tapwater als we zo ver zakken? Ja, voor tapwater hebben we een aantal oplossingen. Een van de oplossingen is, is de booster opwarming en dat doen we voor het na, middels een naverwarmen elektrisch van het tapwater. Het is ook mogelijk om dan een tapwater warmtepomp te gebruiken. Die tapwater warmtepomp kan bijvoorbeeld op de vloerverwarming aangesloten worden en zodanig zijn warmte dan aan het tapwater afgeven. Robert, wat is dan precies het voordeel van het verlagen van die stooklijn? Ja, het grootste, grootste voordeel is dat je energieefficiëntie uh, drastisch toeneemt, uh, Gossen. Oké, okay, dankjewel. Ja, hier ziet u uh, het plaatje wat ik net ook al schetste met de verschillende temperaturen. Uh, de hoge temperatuur, 90 graden naar uh, plus 75. Dat is een reguliere, er wordt veel gebruikt in, uh, in pan, slecht geïsoleerde panden, woningen... Uh, gebouwen. Je ziet de middentemperatuur 55, 75... Uh, en je ziet er eigenlijk eerder andersom voor 55. Uh, wat, wat meer de richttemperatuur gaat worden, meer en meer. In reguliere woningen, uh, toegepast, uh, matig geïsoleerde woningen... dan heb je toch nog wel die 75 graden nodig. Beter geïsoleerde woningen. Gaat dat steeds verder terug, kom je bij laag temperatuur uit. Zeer goed geïsoleerde woningen. En, uh, Uiteindelijk bij de zeer laag temperatuur en, uh, en bronnen en die zul je na moeten verwarmen met, de, met warmtepompen. Wat bij laag temperatuur in sommige gevallen ook het geval is. Ja, hier uh, komen we bij de, daadwerkelijk bij de bronnen uh, die gebruikt worden voor uh, stadsverwarming. Uh, als we weer in de tijd teruggaan in uh, 1880, daar waar het begon New York... Uh, voor een uh, kleine districtverwarmingssysteem uh, zag je dat daar met uh, kolen en afvalverbranding warmte werd opgewerkt. Wat al heel slim was, was dat ze in die tijd ook die, sto uh, die stoomopslag hadden. Dus ze hadden een soort van energieopslag uh, beschikbaar destijds. Je ziet in 1930 dat het uh, aantal bronnen nog steeds uh, redelijk beperkt is... Maar wat al een vergroening was van de, oude, van de oorspronkelijke verbranding. is dat combined heat and power. Dus warmte en energie halen uit kolen en olie. En die opslag die bleef. In uh, 1980 zie je de in industrie-surplus erbij komen. Biomassa, ook combined heat, power. En grootschalig solarvelden. En als je dan naar 2020 ziet, kijkt, dan zie je dat het aantal bronnen nog weer verder drastisch toegenomen is waarbij uh, geothermie een belangrijke rol speelt, seizoensopslag uh, van warmte, datacenter zoals eerder genoemd, uh, biomassa bio conversion hebben we daar staan, tweeweg uh, district heating, waarbij die supermarkten uh, die we genoemd hebben, dus zowel de koude als de warmte gebruiken, combined heat power uit biomassa en ik denk ook een hele belangrijke, uh, de centrale warmtepomp uh, die we gaan gebruiken. Natuurlijk zijn er ook vraagtekens. Uh, afvalverbranding, weet, weet jij bijvoorbeeld dat er uh, op dit moment uh, uh, afval geïmporteerd moet worden om de afvalcentrales te moeten blijven stoken? Ja, ik had het gehoord, uh, Gosse. Weet je dat dat ook nog sterk gesubsidieerd wordt, Gosse? Uh, helaas wel, ja. Helaas. Oké. Okay. Ja, die vraagtekens, uh, Gosse. Ik zie onder andere vraagteken bij, bij Biomassa uh, staan, en Biomassa Conversion. Ja, Verwijzen die naar Prinsjesdag uh, dit jaar? Zeker. Die uh, Esther Oudehand maakte daar een uh, keurig statement. Kappen met kappen, uh, we moeten ophouden met, uh, uiteindelijk ophouden met het verbranden van biomassa. Daar, ergens in het systeem komt dan de CO2 vrij. En uiteindelijk willen we dat niet, want we willen naar CO2 neutraal. Dus bij het de uiteindelijke doel van de energie, uh, energietransitie is energie neutraal gaan. CO2-neutraal gaan. En daar uh, gaat de, uh, het verbranden van biomassa aan ja. ja, ik denk, uh, Gosse, als bronnen als biomassa onder druk komen te staan, zul je iets moeten doen met je bronnenstrategie? Uh, jazeker, de bronnenstrategie is, uh, is voor de lange termijn natuurlijk een must. En gelukkig zijn we daar ook al nu al mee bezig. Ja. Ja, ik denk dat we hier een mooi voorbeeld hebben voor je gossen. Ja, het produceren van waterstof. Waarmee je natuurlijk met het verbranden van de waterstof. in een waterstofketel al heel ver is in de ontwikkeling. Maar er komt ook heel veel warmte bevrijd, zoals we in dit schema zien. Je laat met leidingwater. Dat gaat door, eerst door een ontharder, daarna naar een electrolyzer. Daarbij wordt uiteindelijk via het proces waterstof gemaakt en de bijproducten. ...zullen zuurstof en warmte zijn. En die warmte zouden we weer ideaal kunnen gebruiken... ...in onze warmtenetten. Ja, wat, wat doet die, uh, dat, die combinatie? Hoe efficiënt is dat eigenlijk, Gorzen? Uh, daarmee kun je bijna de efficiëntie van HR-techniek halen. Oké, okay, dat, dat klinkt eigenlijk heel goed. Nou merk je dat uh, als we het over waterstof hebben... ...dat er uh, over het algemeen redelijk angstig over wordt gedaan... ...en alsof het een grote onbekende is. Uh, maar... Wij kennen waterstof toch heel erg goed uit het uh, verleden. Uh. Waterstof is lang niet nieuw. Nee. We, hier zien we dus de successen van onze stadsverwarmingsnetten. Die al voor de meerderheid... Stadsgas Stadsgasnetten. Ja, sorry, klopt. Ja. Stadsgasnetten die voor de meerderheid van hun percentages... gewoon op waterstof hebben gedraaid. Al sinds jaar en dag. Achter Rotterdam, 1826. Toen konden we dus eigenlijk al voor meer dan 50% op waterstof draaien. Ja, en ik denk dat het wat mooi is om hier ook toe te lichten, en je ziet het plaatje van de Westergasfabriek, dat is de opslag van waterstof in Amsterdam, ja. die al vanaf 1885 uh, plaatsvindt. En, en om de angst weg te nemen, Amsterdam is bij mijn weten daarna nog nooit afgebrand. Nee. Nou, en Wat nog interessanter is uh, om te weten, is dat lichtgas een Nederlandse ontdekking is. Jazeker, de heer Winkeliers uh, uh, heeft het uh, uitgevonden. Dus, uh, hij was professor in uh, Maastricht. En, uh, ja, ja Minke Min die, die vond uit dat, uh, dat met droge destillatie van, uh, van steenkool dat er een gas ontstaat. En dat gas dat noemden ze uh, lichtgas of hij noemde dat lichtgas. Hij was daar ook mee aan het experimenteren. En hij, hij probeerde dat ook te gebruiken om, uh, om zijn auditorium, zoals dat heet, uh, te verlichten. Daar had hij wat moeite mee. Uh. Ja, Helaas slaagde hij er niet helemaal in uh, een distributienetwerk uh, te verdistribueren. Waardoor, je, uh, waardoor het in eerste instantie een, uh, een, een korte levensduur had. Maar uh, uiteindelijk uh, hebben ze dat trucje toch onder controle gekregen. Ja. Ja, we, we hebben hier uh, een statement van de Europese Commissie. En die Euro Europese Commissie, dus, uh, dus uit 2020 overigens, die geeft aan dat waterstof een hele belangrijke bron gaat worden. En, uh, je ziet nog regelmatig een discussie die daarover gevoerd wordt, ook bij onze overheid. Uh, maar dit is een statement van, de, van die uh, Europese Commissie. Waterstof als, als brandstof, als energiedrager, waterstof als energieopslag... Wat misschien wel een van de belangrijkste is, en daar komen we straks ook nog op terug. Het heeft heel veel mogelijkheden in, uh, in, industrie, uh, in de energieopwekking. In de industrie, eh, want well, industrie met al zijn warmtebehoeften en energiebehoeften. In transport, maar ook in de gebouwensector. En dat is het punt waar we vandaag naartoe met name willen belichten. Daarbij is het natuurlijk wel belangrijk dat we dat geheel CO2-neutraal gaan opwekken door middel van elektrolyzing. Ja. Dus, en daarbij wordt het dan ook uh, uh, CO2 vele malen CO2-neutraler als bijvoorbeeld biomassa. Ja, en een stuk schoner als uh, hout verbranden. Uh, ja. Goed, Gosse, Hier uh, die menkeliers die kregen het niet voor elkaar, maar uh, in Tokio. Ja, in Tokio hebben we dat, uh, uh, hebben onze Olympiërs er wel van mogen genieten. Dit is het Olympisch dorp in, in Tokio, dat volledig door uh, waterstof uh, werd uh, verwarmd en van warm water werd voorzien. Ja, maar, en dat is wel weer jammer, het is nog steeds met kolen gedaan. Hè? Nog steeds ja. uh, droge destillatie, waterstof uit droge destillatie. Helaas, de grootste elektrolyzer was niet op tijd klaar. Ja, wat je ziet is dat Japan nog steeds kolen nodig heeft om waterstof te maken. En Daar komt het op neer. Losse. Wat zien we hier? Ja, we zien hier het, uh, een plaatje van onze, een van onze waterstofketels die op dit moment draait. Uh, dit is nog een huishoudelijke ketel. Uh, ook deze draait nog op, uh, uh, helaas op uh, uh, grijze waterstof. Maar we, hiermee hebben we wel het concept kunnen laten zien, uh, dat, waardoor we, uh, wa we menen het veilig te kunnen doen. Dit gebeurt straks ook voor de, grotere, voor de grotere ketels. Dit is toevallig een cw 4 voor een huishouden. We hebben, uh, dit is de, de proef in Rozenburg, waar de, uh, nou ja, die al twee jaar bijna draait. En, en we verwachten als de opwekking van waterstof voldoende groot wordt, dat die in 2030 al op het, uh, al op het niveau van uh, aardgas ligt qua financiële vermiddelen. Ja. Ja, dus die, die kosten van, van waterstof die gaan drastisch dalen. Dat is uh, ja, wat je zegt. Helder. Hier zien we de backbone van uh, zoals we die gaan, gaan gebruiken in 2030. Hiervoor ze moeten nog wel een aantal dingen natuurlijk gebeuren. Dat zien we in het geel. Maar voor de grote, overgrote merendeel is het al helemaal klaar. Uh, met een aantal opwekkingen erop die, we, uh, die men aan het plannen is. Uh, de, deze backbone is reserve, dus we kunnen hem gewoon gaan gebruiken. Hij ligt al klaar. Ja, volgens mij vindt hij ook zijn basis in uh, Slochteren, of niet? Uh, uh, ja, inderdaad. Vandaar dat Delfzijl met een van de eerste waterstoffabrieken wel erg dichtbij is. Oké, okay, prima. Ja, hier zien we een heel mooi plaatje. Je ziet dat plaatje ook bewegen. Uh, wat we hier laten zien is dat we een heel aantal uh, manieren hebben van energieopslag... Uh, ...en die we ook nodig gaan hebben in, uh, in de nabije toekomst. Uh, er staan een aantal opgelijst. En als je kijkt naar welke manieren van energieopslag... ...grootschalig plaats kunnen gaan vinden... ...dan blijft er eigenlijk drie over. En dat zijn de drie die je hier ziet. Dat is uh, synthetisch natu uh, natural gas, uh, noem ze synthetisch natuurlijk gas... We zien het oppompen van water, dat ze naar, zeg maar naar hoger gelegen plekken en weer naar beneden laten stromen om energie op te wekken. Dat gaat in Nederland niet lukken. En we zien waterstof genoemd. En je ziet dat waterstof een heel groot potentieel inneemt in het opslag van energie. En daarom waarschijnlijk ook onontbeerlijk gaat worden in die omslag die we moeten maken. En dit ook zeker gezien de tijdstwangen. Ja. Ja, waarom uh, willen we overschakelen van uh, aardgas naar waterstof? Of waarom zouden we dat moeten? Nou ja, een van de dingen, zojuist genoemd door gossen, CO en CO2-productie uh, bij uh, verbranding van waterstof is afwezig. Uh, waterstof is een uh, uh, energiedrager uh, die geen energie verliest bij langdurige opslag. In tegenstelling tot de batterij, even uh, ter vergelijking. Het is overal ter wereld produceren, te produceren. En daar hebben we straks een heel recent voorbeeld van uh, dat het ook gaat gebeuren. Uh, we, we gaan minder afhankelijk worden op het moment dat we dit grootschalig kunnen gaan inzetten. Van, ja, uh, het haalt elke dag uh, het nieuws op dit moment, Wit-Rusland, Rusland. Rusland uh, maar ook van de afname van de Aziatische landen. Want die grote vraag daar heeft zijn weerslag op onze energiekosten uh, onder andere. Het is makkelijk op te slaan. In, in lege aardgasvelden, alhoewel dat het nog wel wat voeten in aarde zal hebben, maar ook op andere plekken. Je, je kunt het prima transporteren. Uh, er zijn uh, uh, voorbeelden van bekend, Japan bijvoorbeeld, uh, Tokio lieten we net zien. Daar gaan ze ook met hele grote waterstofschepen uh, uh, transporteren, zodat waterstof elders uh, geproduceerd kan worden. En zeker in de toekomst groene waterstof, die zul je vaak ook moeten halen, net zoals we nu ook onze uh, gas... Uh, elders vandaan halen, deel een klein beetje nog in Nederland. Uh, we, we hebben minder exotische mineralen nodig voor de productie. In dit geval vergelijk ik hem dan weer met de batterij, uh, die veel exotische mineralen nodig heeft. Dus waterstof heeft in dat geval een heel groot voordeel. Het kan hoge temperatuur aan, uh, of het veroorzaakt hoge temperatuur bij verbranding. Dat betekent ook dat je aanpassingen moet doen aan de apparatuur die je gaat gebruiken voor uh, waterstof- warmteopwekking. En waterstof bevat de meeste energie per kilogram. Dat is een bondige samenvatting. Nou, Nederland kiest voor waterstof uit Namibië, zoals deze krantenkop van uh, onlangs uh, kopt tijdens, het, uh, de Europese, uh, tijdens de wereldtop. De afgelopen maand in Glasgow is dat overeengekomen. Uh, Nanibi is natuurlijk een uiterst, uiterst dun bevolkt land met heel, met heel veel zonneschijn, met heel veel uh, wind aan de kust. Uh, daar kan je ideaal uh, uh, groen opwekken. Ja, ik denk dat het ook benadrukt, Gosse, dat uh, in Glasgow, dat onze overheid ook heeft gezien, dat uh, waterstof een hele belangrijke rol gaat, geven, uh, of gaat nemen in de toekomst. Uh, zij voor, sorteren hiervoor uh, op die enorme behoefte die we nodig gaan hebben, en hoe gaan we dat realiseren? Dit is echt een stap voorwaarts. En ook een heel recente. Heel ja. interessant. Gosse. Aflopend. We, hier zien we het kaskaderen van warmte. Dus je gaat, uh, we krijgen links de warmte uit, een, uit onze bron. Die kun je dan langzaam gaan opstampelen, waardoor je steeds meer efficiëntie in je, in je net kunt stoppen. Steeds hogere temperatuur totdat je de temperatuur bereikt hebt die je in je afgelijks nodig hebt en daarmee kun je hem dus ook weer laten aflopen. Dat is de andere kant van deze, van deze sheet. Daar waar je hem eerst kunt opstapelen en gebruiken kunt. Bij gebruik stapel je hem automatisch ook weer af, waardoor de cirkel uiteraard weer rond is. Ja. Ja, ik denk dat uh, deze technieken op dit moment uh, nog niet zo heel veel gebruikt worden. Maar we verwachten wel dat dit uh, groter gaat worden. Dat ja. het uh, gebruiken van warmte die over is, hem um, opwaarderen en hergebruiken. Of andersom, hè, die gebouwen die met lagere temperatuur toe kunnen, op lagere temperatuur stoken. Nadat iemand eerst uh, een surplus aan warmte eraf heeft gehaald. Dat gaat natuurlijk een hele mooie uh, toevoeging zijn op het huidige gebruik van energie. Technisch is hier nog, zijn hier nog wel wat, inderdaad wat hoppels te nemen. Uh, echter, en uh, ieder kan zien dat er enorme voordelen aan zitten. Ja, ja hier uh, zien we een uh, open warmtenet. Uh, open warmtenet, dat, uh, dat noemen we zo op het moment dat we met meerdere bronnen invoeden... Uh, oorspronkelijk heb je uh, linksbovenin zie je restwarmte die beschikbaar is. Inmiddels, uh, zoals in dit, in dit voorbeeld in Amersfoort, uh, zie je dat op het hele circuit biowarmte uh, toegevoegd wordt, zonnewarmte wordt toegevoegd, aardwarmte wordt toegevoegd, en dat geheel wordt in één circuit in Amersfoort gebruikt voor het verwarmen van alle panden die op het warmtenet daar aangesloten zitten. Dit is uh, een, een mooie manier. Uh, met, ...met meerdere bronnen uh, in netwerk op het juiste temperatuur uh, te brengen en te houden. Hierbij zijn wel wat aandachtspunten natuurlijk. Je moet, uh, zo uh, heb je de zekerheidsstelling van welke bron levert wat. Hoe groen is welke bron en tegen welke kosten kun je het uh, zo uh, kostenneutraal mogelijk blijven doen. Dus het blijft een constante schakeling tussen bron A, B, C, D. Je zou dus, dit, dus zelfs, zoals we in de eerste sheets hebben laten zien... Decentraal kunnen gaan regelen. Ja, en ik denk dat wat ook interessant is wat jij zegt: de, de duurzaamheid van de bron is uiteindelijk ook bepalend. En je kunt dus ook straks gaan sturen: heb ik de duurzame bron beschikbaar, dan ga ik de andere mindere duurzame bronnen minder inzetten. Ja, Natuurlijk, sturen op kosten ja. één, sturen ja. op CO2 is twee. Ja. Ja, hier zien we uh, bodemenergievarianten. varianten, op links uh, het uh, mooie groene voetbalveldje waar, die, waar het uh, gebouw op staat. Daar, daar zie je een, uh, een toepassing die voor kleinere woningen toegepast wordt. Een gecombineerde warmte en koude bron, dus warmte en koude opslag. Achter dat uh, uh, groene veldje ziet u het witte veldje, dat is in de wintersituatie. Aan de voorzijde het uh, veld, daar ziet u een... Twee aparte bronnen, één bron voor warmte, één bron voor koude en dat wordt veelal toegepast in grotere uh, complexen. En het pandje daarachter, uh, dezelfde situatie, maar dan in de winter. En uh, alle zaken die daarbij horen. Het uh, hogere rendement voor seizoensmatige uh, opslag is, uh, of de Nederlands bodem is erg geschikt en zal ook uh, dat hogere rendement voor seizoensopslag uh, ja, bevorderen risico uh, van deze manier van opslaan is wel uh, het mengen van grondwaterlagen... Uh, ...lekkage eventueel, dan uh, moet u denken aan uh, bij gebruik van glycol in de bodem en dat zijn bekende gegevens... Uh, ...en het vergt een zwaarder elektriciteitsnetwerk. Gosse. De distributie van tapwater wordt hiermee natuurlijk wel iets ingewikkelder. Uh, zo zie je hierin uh, uh, dat een individueel, een collectief en supercollectief uh, uh, gebeuren een netwerk, uh, daar waar je het uh, oorspronkelijk makkelijk overzet van de stadswarmte direct in, in tapwater, zie je dat je uh, via, uh, uh, met meerdere conversies uh, uh, terug moet schakelen om daar uh, de, juiste, uh, de juiste tapwater op de juiste plek te krijgen voor verwarming, Robert, is dat leven wat simpeler. Ook hier zie je hetzelfde schema, hetzelfde ding, maar hier zie je dus veel minder lijnen en waarbij je dus de verwarming die je veel makkelijker kunt terugschakelen in temperatuur en in capaciteit. Ja, als we kijken naar uh, stadsverwarming versus uh, collectief, uh, wat zijn de voordelen en uh, de plus en minnen van stadsverwarming? Uh, minimale flexibiliteit aan de bewoner, dat is uh, geen voordeel. Uh, het vergt wel minder ruimtebeslag in de woning, dat is wel een voordeel. We zien een beperkt onderhoud in de wooneenheid. Mogelijk, uh, mogelijkheid om warmte te kaskaderen, wat we eerder al gezegd hebben, en dat, uh, dat is ook een pre. En die verder uitgaat, gewerkt gaat worden in de toekomst. De mogelijkheid of stabiele bron heb je nodig. We hebben net die bronnen laten zien. We hebben de bronnenstrategie genoemd. Het is essentieel om stabiele bronnen te hebben. Als we kijken naar stabiele bronnen, Industrie surplus ligt onder, zwaar onder druk. We zien voorbeelden van Tata Steel. Die, uh, gossen, misschien ja, die, kun je me eens toelichten. Die zijn uh, de afgelopen jaren natuurlijk een aantal keren overgenomen. Daar waarbij de vervuiling ook nog eens een keer een ernstige rol speelt in lokale politiek, die men daar uh, helaas veroorzaakt. Uh, daarbij zullen dus verschuivingen plaats gaan vinden. Dus, uh, dit soort industrieën verdwijnen gemiddeld genomen steeds vaker richting lage lonenlanden. Uh, maar ja, als je hem dus hier kwijt bent, dan, dan, is, je bron dus, dan is je bron dus niet zeker. Ja, ja en je hebt ook de discussie over het milieu uh, die, uh, bij Tata. Je hebt de discussie over het milieu ook bij vulverbrandingen. Ja. We noemden eerder vandaag dat, uh, dat we voorbeelden zien in Nederland... waar 15 miljoen subsidie wordt gegeven op uh, afvalverbranding. Uh, waarom gebeurt dat? Die afvalverbranding is wel de bron van je warmtenet op dit moment, dat, dat is een, uh, niet de enige reden, maar dat is wel een belangrijke reden. De CO2 die afgevangen wordt, wordt dan naar de kassen gebracht. Maar wat men vergeet is dat het afval geïmporteerd wordt uit Engeland, bijvoorbeeld. Dat Engeland bezig is zijn eigen afval te gaan verbranden en daarvoor centrales is bouwt. Dus hoe stabiel is je uh, warmtebron voor je warmtenet, op het moment dat dat een afvalverbrander is. Ook daar kun je dus je vraagtekens bij stellen. Ja. En wat je dan wel ziet is het invoeden van warmte met, met collectieve systemen, kleinere netwerken. Dat kan natuurlijk helpen om die warmtenetten wel uh, op de juiste manier in leven te houden. Maar de collectieve bron kan ook nodig zijn om uh, je stadsverwarmingsnet zeker te stellen. Ja, en uiteindelijk uh, bij alle verbranding van dit soort systemen komt ergens CO2 vrij. Ook al kun je het hergebruiken en afvangen, het komt alsnog ergens vrij. Ja. Nou, verder hebben we nog uh, het punt dat uh, stadsverwarming natuurlijk prima uh, te combineren is met, uh, met tapwaterverwarming. Met de systemen die we eerder ook al hebben laten zien. Uh, nadeel is dat je hogere temperatuur gemiddeld gezien nodig hebt. Uh, <coughs> omdat je verschillende gebouwen moet bedienen. En het gebouw met de hoogste temperatuurvraag, dat is de temperatuur waarop je je stadsverwarming moet stoken. Ja, bij een collectief systeem kun je veel meer aanpassen op het gebouw. En betekent dat je ook veel lagere temperatuur. ...temperatuur kunt gebruiken. We gaan ook meteen even door naar de collectieve systemen. Je hebt een grotere flexibiliteit voor de bewoner. Uh, de, we, we zien een uh, lagere investeringskosten, niet, niet onbelangrijk. We zien relatief lage onderhoudskosten over het hele systeem gezien. Uh, je hebt de mogelijkheid ook om warmte te kaskaderen. Uh, je hebt een uh, laag opgesteld vermogen als gevolg van centraal tapwater. Uh, de basistemperatuur kan lager gekozen worden, zoals ook al eerder gesteld. Hij is te koppelen aan energiebesparende technieken en te combineren met uh, individuele tapwater en, zoals we al zeiden, je kunt hem zelfs gebruiken om in te voeden op je warmtenet. Ja, hier hebben we de uh, wijkverwarming uh, uit het Langsmeer. Uh, het belangrijkste is dat er in dit geval uh, er gekozen is voor een collectief verwarmingssysteem, warmtenet, op wijkniveau. Uh, hierbij is de zon uh, als belangrijkste bron genomen. Daar is gekozen voor een hele zware uh, uh, vorm van isolatie van de gebouwen. En er is voor een laag temperatuur uh, verwarming gekozen. Wat daar verder nog heel erg belangrijk is, het is een samenwerking. Deel van de warmte wordt daar ook onttrokken aan drinkwater. Uh, men heeft daar een commissie opgesteld die zich bezighoudt om de bewoners te adviseren... Uh, hoe zij een uh, zo optimale manier kunnen stoken in een pand, huis of wat dan ook. <tus> uh, en die werkgroep uh, die ondersteunt dus en bewoners uh, uh, bij cursus uh, die gemaakt moeten worden... of bij de instellingen van hun apparatuur... En zo hebben ze eigenlijk een soort van uh, klein systeem gebouwd uh, wat super efficiënt uh, functioneert op wijkniveau. En ze, ze hebben daar met die, met die hele commissie, met de werkgroep, hebben ze enorme energiebesparing uh, gerealiseerd op deze, uh, in deze wijk. Ja, Gosse, zijn we zijn al uh, bijna bij het eind aangeland van, uh, van onze overzicht. De conclusie. Ja, nou ja, zoals we al eigenlijk gedacht hadden: collectieve systemen en warmtenetten spelen een zeer belangrijke rol straks in de energietransitie. Echt, dan moeten we moeten wel ernstig kijken naar de duurzaamheid van onze bronnen. En ja, ja, de wereld wordt hybride. En dus ook collectieve systemen en ook warmtenetten zullen naar hybride moeten gaan. Ja. Ja, je had die bemetering heb je hier nog een keer genoemd. Het was steeds belangrijker om, om de be, uh, vervuiler be, betaald, hè, zo noemen we het. maar. Dus veel warmte is ook... Uh... In geval dat je CO2-neutraal bent, dan is het, wat, wat het de meen... gebruiker betaald. Ja, ja, maar ja, uiteindelijk willen ze dan toch het geld ontvangen, uh, gossen. Dus, helaas, uh, helaas. Ja. Dat, dat kunnen we niet mooier maken. Nee, nee, nee. Maar goed, en waterstoffen als belangrijke rol, uh, ik denk dat die al voldoende toegelicht is. Als een van de, van de prima mogelijkheden voor de toekomst. En, uh, ...voor warmtenetten en collectieve verwarmingssystemen. Zijn er nog vragen binnengekomen? Ik heb uh, op dit moment via de chat geen vragen binnengekregen. Uh, we kunnen natuurlijk altijd uh, vragen, ook in de nabije toekomst nog uh, beantwoorden... ...mocht die nou, er okay. zijn. Ik denk dat we een uh, redelijk beeld hebben gegeven... ...zoals wij, hoe wij de wereld zien in de komende jaren. Denk het wel. En, en in het verleden. Ja. Um, dus uh, ja, dit is uh, wat wij ervan uh, kunnen vertellen. En als er geen vragen zijn, dan. Uh... Dan neem ik aan dat het gewoon duidelijk was. Dat neem ik ook aan, gosse. We hebben natuurlijk al ligt nog wel een kleine teaser als naastoot. Nou um, ja, kolen maken een sterke comeback. Gosse. We hebben 30% meer kolen gebruikt vorig jaar. Ja. Dan het jaar ja, daarvoor. Ja, en we zijn denk ik niet de enige, want we horen die verhalen ook uit China. Kijk, het is heel interessant als je kijkt over vergroening van je energiegebruik. En je ziet dit, dan weet je dat we nog een, een hele weg te gaan hebben uh, gossen. Voor ons pensioen is het nog lang niet klaar. Dat denk ik ook niet. Ja, ik wil u allemaal bedanken voor uh, uw interesse en ook uh, voor uw aanwezigheid bij uh, deze webinar. En ik hoop dat het uh, wat toevoegt aan uw... Uh, Kennis en dat we dat misschien niet hebben kunnen verbreden vandaag. Dank u wel. Dank u wel.